Hoofdstuk 29, Mozes gaat naar Varao. Exodus 3, 4 en 5. Mozes blijft heel lang bij Jetro wonen, wel 40 jaar. En al die tijd zorgt hij voor de schapen van Jetro. Maar de Heere God heeft hem nog nodig voor een belangrijk werk. Op een dag gaat Mozes met zijn schapen een heel eind van huis hij komt vlakbij een berg, de berg Sinai. Hij gaat op zoek naar een goed plekje voor de schapen. Maar opeens, wat is dat? Er staat een struik in brand. De vlammen komen er aan alle kanten uit. Mozes komt een beetje dichterbij. Wat vreemd! De struik staat in brand, maar toch verbrandt hij niet. Er komen wel vlammen uit, maar de takken en de blaadjes worden niet zwart. Mozes komt nog een beetje dichterbij. Opeens hoort hij de stem van de Heere God. Pas op, Mozes. Kom niet dichterbij. En doe je schoenen uit. Ik ben hier. Mozes schrikt. Hij doet zijn handen voor zijn ogen. Hij is zo bang. De Heere God gaat verder met praten. Luister, Mozes. Mozes. Ik heb wel gezien dat de Israëlieten zo hard moeten werken in Egypte. Ik heb wel gezien dat ze slaven zijn van Farao. Ik heb wel gezien dat ze met de zweep worden geslagen. Maar Farao is niet de baas. Ik ben de baas. En ik ga de Israëlieten bevrijden. Ik ga nu doen wat ik vroeger aan Jacob heb beloofd. Ik heb vroeger tegen Jacob gezegd. Dat zijn kleinkinderen weer terug mogen naar Canaan. Dat gaat nu gebeuren. En jij mag mij daarbij helpen. Eerst ga je naar je familie, de Israëlieten. En daar vertel je dat ik je heb gestuurd. En dat ik de Israëlieten ga bevrijden. Daarna ga je naar Farao. Je zegt tegen Farao dat hij de Israëlieten niet meer mag slaan. En dat hij hem moet vrijlaten. Mozes vindt het niet leuk wat God zegt. Hij vindt het natuurlijk wel fijn dat de Israëlieten uit Egypte weg mogen. Maar hij vindt het niet fijn dat God hem heeft uitgekozen om de Israëlieten naar Canaan aan te brengen. Dat durft hij niet. Mozes is bang. Hij zegt tegen de Heere God. De Israëlieten geloven me vast niet als ik hun alles vertel. Ze zeggen misschien wel, je klets maar wat, Mozes. De Heere God heeft je helemaal niet gestuurd. Wat moet ik dan doen? De Heere God zegt tegen hem, wat heb je in je hand? Mozes zegt, mijn stok die ik gebruik voor de schapen. Mijn herderstaf. Gooi die staf eens op de grond, zegt God. Dat doet Mozes. En opeens kronkelt er een slang over de grond. De staf is een slang geworden. Mozes is bang voor de slang. Hij wil hard wegrennen. De Heere God zegt, niet wegrennen, Mozes. Pak de slang maar bij zijn staart. Dat doet Mozes en dan is de slang weer een staf geworden. De Heere God heeft een wonder gedaan. God zegt, als de Israëlieten je straks niet geloven... Gooi je ook je staf op de grond. Dan wordt de staf weer een slang. Als de Israëlieten dat wonder zien, zullen ze geloven dat ik je heb gestuurd. Maar Mozes durft nog niet. Hij zegt, Heere, kunt u niet iemand anders uitkiezen om de Israëlieten naar Kana aan te brengen? Ik kan het niet en ik durf het ook niet. De Heere God wordt een beetje boos op Mozes. Hij zegt, ik stuur je toch en ik ben de baas over iedereen. Je hoeft heus niet bang te zijn. Je broer Aaron komt al naar je toe. Aaron mag je helpen. Je hoeft het niet alleen te doen. Nu moet Mozes wel gehoorzaam zijn. Hij gaat naar huis met zijn schapen. En hij zegt tegen Jetro, ik kan geen herder meer bij u zijn. Ik ga nu weer naar mijn eigen familie in Egypte. Mozes neemt zijn vrouw en zijn zonen mee en gaat na veertig jaar weer terug naar Egypte. Als hij een eind op weg is, komt er van de andere kant een man aanlopen. En wie is dat? Zijn broer Aaron. Dat had de Heere God toch beloofd? Wat zijn ze blij dat ze elkaar eindelijk terugzien? Mozes vertelt Aaron alles. Hij vertelt over de struik die in brand stond en toch niet verbranden, en over de staf die een slang werd. En hij vertelt ook dat de Heere God hem heeft uitgekozen om de Israëlieten naar Kanaan te brengen, en dat Aaron hem mag helpen. Dat wil Aaron graag. Na een lange reis komen ze bij de Israëlieten in Gozen. Mozes zegt tegen hen, De Heere God heeft mij naar jullie toegestuurd. Farao zal jullie vrijlaten en ik mag jullie naar Kanaan brengen. De Israëlieten geloven hem niet zo erg. Is het wel echt waar dat God jou heeft gestuurd? vragen ze. Mozes gooit zijn staf op de grond en de staf wordt een slang. Hij pakt de slang bij de staart en dan is het weer een staf. Nu weten de Israëlieten dat het echt waar is dat Mozes is gestuurd door de Heere God. Ze worden heel blij. Eindelijk hoeven ze niet meer hard te werken voor Farao. Ze gaan weg uit Egypte. Ze gaan naar Kanaan. Naar het land dat de Heere God vroeger al aan Abraham en Isaac en Jacob heeft beloofd. Mozes en Aaron gaan naar het paleis van de koning. Ze zijn niet bang voor Farao, want ze weten dat God hem helpt. Ze zeggen tegen de koning, de Heere God zegt dat u de Israëlieten moet vrijlaten. Die God van jullie ken ik niet, zegt Farao heel brutaal. Ik heb met jullie God niks te maken. Werken moeten jullie. Ik zal de Israëlieten nog harder laten werken. Dan hebben ze geen tijd meer om aan dat andere land te denken. Wat verschrikkelijk hè? De Israëlieten waren zo blij dat ze weg mochten, maar nu gaat het helemaal mis. Nu moeten ze nog harder werken. De Israëlieten worden heel boos op Mozes. Was jij hier maar nooit gekomen, zeggen ze. Het is allemaal jouw schuld. Nu is Farao nog gemener tegen ons. Nu moeten we nog harder werken. Wat is Mozes verdrietig. Alles is misgegaan. Maar de Heere God zegt tegen hem, het komt allemaal goed, Mozes. Doe maar wat ik zeg. Nu Farahoe niet naar mij wil luisteren, zal ik hem straffen. Ja, ik zal hem heel erg straffen.